In je stoel. Jij ja, gaat hierin. En dan blijf je hier wachten tot ik jou kom halen. Heb je me begrepen? We zijn ook jongens, kom hier. Oh. Hi, Miss Janine. Hi, wat leuk dat je belt. Maar nooit oud. <laughs> Dank was het wel van plan. Even dat ding nou uit. Right? Gaat het? Alles. Hé, uh... hey, blijf ademen, hè.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 Okay. Ik blijven. echt niet. Hé, mag niet met de leeg? Oh, oh, hey, maar, je kunt niet met de oh, oh, met met de oh, met de oh, oh, oh, de oh, je gaat niet de lopen